In dit filmpje laat ik jullie vier fouten zien die in de aangifte regelmatig worden gemaakt. En uiteraard zal ik jullie ook begeleiden om deze fouten te voorkomen. Controleer de boswaarde. In veel aangiftes vult de belastingdienst de boswaarde al voor u in. Maar dat betekent niet dat u niets hoeft te doen, u moet de boswaarde wel blijven controleren. In de aangifte vult u hier de boswaarde in. Dat is niet de boswaarde die u in 2018 heeft ontvangen, maar de boswaarde die u in 2017 van uw gemeente heeft ontvangen... Met de waardepeildatum 1 januari 2016. Niet alle kosten zijn aftrekbaar. Als u vorig jaar een huis heeft gekocht, heeft u ongetwijfeld daar ook een hypotheek voor afgesloten en kosten voor gemaakt. Veel van die kosten zijn aftrekbaar, maar niet alle kosten. De kosten kunt u kwijt bij het onderdeel hypotheken en andere schulden in de aangifte. Als u klikt op financieringskosten, dan ziet u al enkele posten die de Belastingdienst heeft genoemd die aftrekbaar zijn. Dit is niet een volledig overzicht. Wij hebben een uitgebreider overzicht op onze website. Op de volgende link. Vergeet niet de alimentatie op te geven. Jaarlijks gaan veel mensen met een gezamenlijke eigen woning uit elkaar. Als u na scheiding uit de gezamenlijke woning vertrekt, dan laat u het woongenot van uw deel van de woning achteraan de achterblijven. Veel mensen die uit de woning vertrekken weten niet dat hun aandeel in het eigen woonververver voor de periode van twee jaar sinds het vertrek aftrekbaar is als betaalde alimentatie. Als u zich in deze situatie bevindt, kunt u dat opgeven bij het onderdeel uitgaven in de aangifte. U klikt dan op het vakje uitgaven voor alimentatie aan een ex-partner en andere onderhoudsverplichtingen. Net zoals de vertrekkende partner vaak niet weet dat de alimentatie in de aangifte aftrekbaar is, weet de achterblijver niet dat dit in haar of zijn aangifte moet worden opgegeven. De achterblijver kan dit in de aangifte opgeven bij het onderdeel inkomsten. En hij geeft dat vervolgens op bij het vakje ontvangen partneralimentatie. Maak een gunstige verdeling. In het slot van uw aangifte krijgt u een verdeelscherm. Daarin kunt u de aftrekpost eigenlijk gewoon onderling met uw fiscale partner verdelen. Door gunstig te verdelen kunt u een hogere gezamenlijke belastingteruggave krijgen. Dat ga ik u laten zien in drie uitwerkingen. In de eerste uitwerking ga ik de aftrekpost gelijk verdelen. En dan zien we een gezamenlijke teruggave van ruim 3600 euro. Als ik de aftrekpost volledig zet bij degene met het laagste inkomen... dan zien we maar een teruggave van ruim 1900 euro. En tot slot, als ik de aftrekpost volledig plaats bij degene die het hoogste inkomen heeft genoten en ook in de hoogste belastingsschijf valt, dan zien we een gezamenlijke teruggave van ruim 4400 euro. Dit is de meest gunstige verdeling. Dat waren de vier tips. Wilt u meer informatie bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting? Ga dan naar de volgende link.